Allemaal super ben dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Morali en vandaag komt eindelijk dat ik de onderdeelstage deel 2. Sorry dat er zo'n lange tijd tussen zat, maar ik had dus tijdens de onderdeelstage deel 1 heel de stage opgenomen. Maar ja, mijn gezin is heel raar en ik kreeg daar gewoon ja, niet geüpload. Dus toen heb ik die, al die beelden verwijderd en ik ga ik nu opnieuw alles vertellen wat ik heb en zo. Of ja, alleen van die kast. Die ik nog moest doen. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb nog van onderdelen. Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke omhoog. En laten we heel snel beginnen. En ja, zoals jullie zien. Ik weet niet wie het opgemerkt heeft. Die hele muur is bijna leeg. Ik ga alle foto's eraf halen. Zodat ik allemaal nieuwe foto's erop kan plakken. En daar wil ik ook graag een video, video rond maken. Alleen moet ik nog heel even kijken wanneer ik nieuwe foto's ga laten drukken. En... Welke foto's enzovoort. Maar dat komt in een andere video. Ik ga nu die kast laten zien. Voor de mensen die niet weten welke kast ik bedoelde. Ik bedoelde deze kast. Het zijn drie laden, Alleen hier zit echt niet zoveel in. Dus dan zal ik maar beginnen met deze laden, Want dat is de volle lade. Allereerst heb ik hier drie bakjes. In deze bak zitten wel nog ringetjes. Dus hier zitten dan zelfgemaakte ringetjes in. Nog, heel, nog maar een paar. Maar ik wil er binnenkort meer gaan maken. Wanneer ik meer tijd heb. In deze bak zitten nog wat overige kraaltjes. En dit is een lege bak. Maar als ik grote inkoppen kralen ga doen. Dan ga ik die kraal daarin doen. Dan is het gewoon een lege doosje. Hier heb ik deze kraaltjes. Die groene kraaltjes. En hier heb ik zo van die facetkraal. Denk ik dat dat het zijn. Dat dus zijn deze kraal. En dan onder. Heb ik. Zo, kraal Ook nog een beetje hetzelfde. En een beetje anders. Zoals dus het in deze laden. Ja, daar moet nog meer in komen. Maar momenteel ziet dat er gewoon zo uit. Dan hier heb ik al mijn visitekaartjes in. Zeker. Het zijn echt wel heel veel. Zo. Ja. zo zien die eruit. Voor de mensen die hem me nog nooit hebben gezien. Dat zijn deze kaartjes. En die zitten hier in het doosje. Dus dat is hierin. Dan in deze la. Die zit, die zit het allervolste. We zullen hier beginnen. Als eerste zie ik hier allemaal pareltjes. dit zijn 4 mm parels. En dit zijn 6 mm parels. Als we het wel scherp stellen. Dat zit het hierin. Dan een lege bakje. Dan onderdeel set. Onderdeel set. En. Ik heb er zo twee. En als je wel weet wat er allemaal in zit, dan moet je even op mijn Instagram kijken. En in mijn hoogtepunt, want normaal staat dat daarin. En anders moet je me even een DM sturen op Instagram. Dus dat is dat. Dan heb ik hier buigringetjes. Dit is 4mm, 5mm, 4mm, 5mm denk ik. Panterbedeltjes. En zo Deze coin. Nog meer buigringetjes, alleen ze zitten een beetje door elkaar, zoals je kan zien. Dus dat is wel irritant. Dan een paar oorbellen. Die zijn zelf gemaakt. Maar ik zal ook nog wel eens ooit een oorbellen stash plaatsen of ja, een sieradenstash. Alleen, ja, ik ben zo bezig met heel veel stijl sieraden, waardoor het een beetje verwarrend is en overal liggen sieraden in mijn kamer. Dus dat komt later. Decumentjes, zeesterren en schelpenbedels en nog wat sterretjes. Dan hier nog meer bedels, maar ze zijn bijna allemaal op. Hier heb ik zo die Infinity bedels, als ik ze kan zien. En dan hartjesbedels, maar dit hartje hoort hier thuis. Een aapjesbedel. Ik weet niet of je het kan zien. Een cactusbedel. Ananassen en, en beetjes. Zoals dit. Dan hartjeskleuren en de pastelkleuren. Zo ook smileys. Nog meer cactusbedeltjes, smileys. Afgemaakte muntjes. En planeerdedeltjes. Allemaal soorten verschillende maten. Zoetwaterparels. Alleen heb ik niet zoveel zoetwaterparels. En dat vind ik wel jammer. Dus ik zal er binnenkort ook inkopen. Of ja, ik zal er binnenkort zoetwaterparels inkopen. Maar dat was ik sowieso al van plan. En dan kan ik die ook doorverkopen. Als jullie dat graag zouden willen. kralen. Maar in die bak zitten er veel meer. Maar dit zit En dan zulke kralen. Verder heb ik dan hier kouwenschelpen. Dit zijn matte kouwenschelpen. En die moet ik echt van af. Dus als je hier interesse in hebt. Dan moet je het even vertellen. Ik zou nu weten voor hoeveel ik ze zou verkopen. Maar wel voor heel goedkoop. Deze kogenschelpen En dan een paarse kogelschelp maar het wil niet zo goed scherp stellen, wow. Dan letterkralen in het gouden zilver op, op letters En nu weer in alle letters. Daar verder nog, hier zo. En daaronder zie ik ook nog meer, als ik eraan kan. Oeps. Dan heb ik hier nog meer bedeltjes, muntjes. Letterbedeltjes, slangetjes, of één slangetje, en dan overige tijds en coins, dit is goud, die is zilver, ik dacht al, dit is goud, zo. Dan heb ik hier wat overige kraaltjes, schelpenbedeltjes, zong kraaltjes, nog meer bedeltjes. Ik zie hier vlindertjes. Schelpjes, nog schelpjes, smileys, vlindertjes, bijtjes, zulke dingetjes en overige beeteltjes. En dan euh, zilveren bedeltjes, dus dat waren gouden beeldjes en dit zilveren. Schelpjes, olifantjes, zulke bedels, een mix. Dit en dan best friends bedels. Dan heb ik hier mijn basisonderdelen en het goud. Verlengstukjes... Knijpkralen, sluitingjes, buigringetjes. En dan zo kettinghangers, sunnycard en zo soksuitingjes. Dan hier heb ik allemaal cijferkralen in alle getallen. Van 0 tot 8. Want de 6 kan je gebruiken voor zowel de 9 als de 6. Dan allemaal letterkralen, ook helemaal in kleur gesorteerd. Ik euh, bedoel, op letter. Zo hier van tot z. En deze twee letters zitten samen hier ook. Oei. Klopt precies niet, want hier zit x'en X. Hè. En volgens mij horen ze hier in, maar dat maakt niet zoveel uit. 3 mm kralen En ik heb ze in alle kleuren. Hier heb ik er nog. En hier heb ik ook nog. Echt heel mooie kleurtjes. Nou, de basiskleuren in 2 mm kralen. basisonderdelen in zilver. Hier heb ik echt nog heel veel van, zoals je kan zien. Oeps. Hier is nog eentjes. Hartjes kralen en sterk kralen, zo en dan heb ik hier overige bedeltjes, of ja, nog meer overige bedeltjes en pareltjes 3 mm parels. En ik heb allemaal overige bedels, de basisonderdelen in het licht zilver, heb ik ook nog best wel veel van. Dan rendende kraaltjes en zorgkralen. En dan in dat laatste bakje, zitten allemaal zo pareltjes kleur, gesorteerd op kleur. Dus hier heb je 6 mm parels in het paars en groen. 8 mm parels in het paars en groen. Dan een mix van roze parels. Dit zijn 4 mm parels in het parels en groen. In midden zitten 8 mm parels. En dan zit eigenlijk heel deze lade, als ik me niet vergis. Want er zit toch niks meer liggen. Dan de laatste lade van deze kast. En hier zitten zo kralen. Dit zijn mijn enigste voorraden, normaal gezien van deze kralen. Hier heb ik er niet zoveel van. Alleen van gouden en wit heb ik natuurlijk meer. Ik ga heel even hier leggen. Dan heb ik hier een bak met allemaal letters. En die mogen allemaal weg voor heel goedkoop. Buiten de zwarte die wil ik nog houden. En die witte ook. maar En die gouden ook nog. Maar die gekleurde mogen allemaal weg. Zo deze allemaal. Zo die gekleurde, Er zijn ook heel wat gekleurde. Die mogen allemaal weg voor heel goedkoop. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Maar als je er interesse in hebt, dan moet je maar even een DM sturen. Want dan kan ik ze voor jou tellen. Dan een leeg bakje, nog leeg bakjes, nog leeg bakjes. Allemaal. Oorbellen, maar er zit alleen nog geen haakje aan. Alleen de oorbel zelf. Maar als je deze bestelt, komt natuurlijk zo'n ringetje aan. Wat vreemd is. Dan nog meer facet, facetkralen. Of ja, ik denk dat dat zo heet. Alleen deze moet je nog helemaal uitgesorteerd worden. Of vreemd, enzovoort. Mijn kralenbak. Met alle kleurtjes erin. Ik zal ze van dichtbij laten zien. Ze zijn helemaal gesorteerd op kleur. Allee, deze bakjes zijn een beetje heel leeg. gouden en zilver zit er van achterin. Maar die moet nog nu Dus dat is deze kralenbak. Die is echt wel groot. Dan heb ik zo twee bakken van die kralen. Dit zijn 3 mm kralen. En hieronder onderliggen nog lege bakken. Ook allemaal lege bakjes. Dit zijn er 12 kralen in, voel ik. Namelijk deze kralen. Dit zijn allemaal 2 mm kralen. 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm. 2 mm, wow. Ja, dit is 3 mm, denk ik. En dit weet ik niet zo goed. Ik denk dat dat een mix is tussen 2 en 3. Want... Ja, die zien er wel klein uit. Dus ik denk 2 mm, maar ik ben niet helemaal zeker. En dat is ook 2 mm. En sorry dat mijn camera niet wil scherp stellen. Echt irritant. Dan heb ik hier zo'n bakje met ook nog allemaal kraaltjes erin. En het zijn 3 mm en 4 mm kralen. En daarvan achter, als ik op wil, nog 2 mm kralen. Dus dit zijn allemaal 3 mm kralen in twee rijtjes. En dit zijn allemaal 4 mm kralen. En dan zijn het allemaal nog 3 mm kralen. En ik vind deze kleurtje zo mooi. Die blinken zo. I love it. Maar ik heb er niet zo'n heel grote voorraden van, wat jammer is. En dan heb ik er nog dit bakje. En hier zitten mijn smiles in. Het zijn allemaal acryl smiley's. Echt heel tof. Dan heb ik hier allemaal kralenpakketten. Er zitten 14 kleuren in en van 8 kleur 20 gram, dus 280 gram is zo'n pakket. En zo heb ik er drie op voorraad. Hier heb ik nog meer facetkralen in roze tinten. En dan als laatste heb je dit bakje met allemaal kralen. En dat is normaal gezien alles wat er in deze kast zit. Dan was dit mijn sierijde thuis. Het, het kan zijn dat ik hier en daar nog wat sieraden spullen heb. Of ja, onderdelen. Maar dan zal, zal ik dat zeker in een andere video laten zien. Of ja, ik weet niet. Maar vonden jullie het een heel leuke video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!